Als we ook maar één ding in ons leven zouden kunnen controleren, dan zou dat de liefde voor andere mensen moeten zijn. Veel mensen denken dat een groot geloof het belangrijkste teken is voor geestelijke volwassenheid. Maar ik geloof dat in liefde wandelen de beste test is voor geestelijke volwassenheid. En ik weet dat het onze wandel in geloof kracht geeft. De Bijbel leert ons dat geloof door liefde werkt. In Galaten 5 vers 6 staat dat wat werkelijk van belang is, dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. De liefde is niet passief of een theorie, het is een actie. Proberen om in geloof te wandelen zonder liefde is als een zaklamp zonder batterij. We moeten onze liefdesbatterij altijd volgeladen hebben, want anders werkt ons geloof niet. Ik geloof dat christenen in problemen komen als zij niet naastig nastreven om in liefde te wandelen als onderdeel van hun geloof en relatie met God. Dus, streef een leven van liefde na en zie hoe je geloof krachtig wordt en groeit. Wanneer Gods liefde op de eerste plaats komt, dan volgt al het andere vanzelf. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat mijn geloof waardeloos is zonder liefde. Help mij te leven in overvloed van uw liefde. Wijs mij de weg terwijl ik uw liefde ontvang en doorgeef aan anderen.